FNV Roze is een netwerk. Je hebt verschillende netwerken bij FNV: een vrouwennetwerk, wereldburgersnetwerk, maar wij zijn een roze netwerk, LGBTI, dus lesbian, gay, transgender en intersex. Türkiye'de kamu ve özel sektörde çalışan LGBT'erin sorunları farklılaşıyor. Yani Türkiye'de sendikaların içerisinde LGBT haklarının insan hakkı olduğunu e Solidariteit is het belangrijkste goed volgens mij binnen een vakbond. Dat je niet als individu voor jezelf opkomt, maar voor elkaar. We hebben dus ook de internationale samenwerking gezocht met Turkije om solidair te zijn met onze roze collega's daar bij de vakbond. Het project Marokko is een genderprogramma gericht op vrouwen werkzaam in de agrarische bedrijven. Vaak weten de vrouwen niet wat hun rechten zijn. Worden de werknemers ja, ja, ja. goed behandeld? Krijgen de vrouwen ook gelijk hetzelfde loon als de mannen? Vaak gaat dit mis. Het is niet zwaar van haar. Ik kan het mooie nog een stage doen. Ik kan het nog een keer doen. Ga even in de rand van haar. Ga even in de rand van haar.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 De projecten van Mondiaal FNV in uh, India samen met uh, FNV-sectorbouw en de lokale Indiaanse vakbonden uh, zijn bedoeld om uh, de natuursteengroeven kinderarbeid vrij te maken. Dus kinderen uit de groeven en ze terug te brengen naar uh, school om een uh, goede opleiding te volgen. Maar ook uh, beter arbeidsvoorwaarden af te sluiten zodat kinderarbeid niet nodig is voor het gezinsinkomen. Als je daar de kinderen ziet, dan word je daar gewoon niet goed van. Ik, ik heb een onderwijsachtergrond en ik vind dat kinderen op school horen aan een toekomst moeten kunnen bouwen in plaats van onze aanrechtbladen uit te hakken. Als consument in Nederland kun jij aan je leverancier vragen of hij in zijn keten van natuursteenproductie wil controleren dat er geen kinderarbeid aan de productie van jouw keukenvloer of jouw keukenblad of je badkamer te pas is gekomen. Het project loopt inmiddels een, een ruime 15 jaar en we zijn erin geslaagd om zo'n 95% van de kinderen in de schoolbanken te krijgen. Die werken dus niet meer in de groeven, maar volgen een, een opleiding. En wat dat betreft is het dus een, een groot succes, want dan hebben we het over meer dan 10.000 kinderen.